In een boeddhistisch geschrift lezen we Zoals een moeder haar enig kind met haar eigen leven beschermen zal, zo dient men voor alle wezens een grenzeloos hart te cultiveren. En met liefde voor de gehele wereld een grenzeloos hart te cultiveren, naar boven, naar beneden en... Om zich heen, onbelemmerd, liefdevol en vredig. In een taoïstisch geschrift lezen we: Welnu, ik heb drie schatten die ik vasthoud en in ere houd. De ene heet liefde, de tweede heet matigheid. De derde heet nederigheid. Door mijn liefde kan ik dapper zijn. Door mijn matigheid kan ik veel geven. Door mijn nederigheid kan ik de eerste zijn. Tegenwoordig verwerpt men de liefde en is toch dapper. Verwerpt men de matigheid en geeft toch veel uit. En verwerpt men de laatste plaats om toch de eerste te zijn? Dit leidt tot de dood, naar ik meen. Wel nu, als men strijd vervult van liefde, overwint men. Als men iets verdedigt, vervult van liefde, zal men het behouden. De hemel schenkt de gave van liefde aan hem die hij wil beschermen. In een zoroastisch geschrift lezen wij, slechts hij heeft de zin van de evolutie begrepen die denken, spreken en handelen vrijhoudt van de leugen, en die de leugenaar tot liefde voor de waarheid bekeerd. Alleen dat werk heeft eeuwigheidswaarde, dat zich in dienst van het goede stelt. Het is daarbij totaal onverschillig of dat werk opzienbarend is of niet. Mogen mijn gebed tot U, o Heer, bereiken, dat al wat U vreemd is en tegen U wil, verwijderd mag worden. Mogen de machtigen vrij blijven van hoogmoed, de armen van wanhoop en de aarde van roofbouw. In een joods geschrift lezen wij Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde dan een groot feestmaal en haat. In een christelijk geschrift lezen wij Al sprak ik alle talen van de mensen en van de engelen, maar had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen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 geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles voorhart ze. De liefde zal nooit vergaan.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 de liefde In een islamitisch geschrift lezen wij In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Het is geen deugd dat u uw gezicht naar het oosten of het westen wendt, maar waarlijk deugd is in Hem die in Allah, de laatste dag, de engelen, het boek en de profeten gelooft, en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven, en die het gebed onderhoudt en de sakat betaalt. Verder in degenen, die hun beloften nakomen wanneer zij een belofte doen, en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd. Dezen zijn het die bewezen hebben waarachtig te zijn. En deze zijn vromen. In een mystiek geschrift lezen wij Liefde, ben je vriend of vijand? Je heft mij op tot de hoogste hemelen en stort me neer in de helse sferen. Je brengt me op dwaalwegen en jij alleen leidt me op het rechte pad. Van jou leer ik alle deugden en tevens ben je de bron van al mijn gebreken. Liefde je bent een vloek en een zegen tegelijk. Het ware geluk ligt in de stroom van liefde die opwelt uit de ziel en wie deze stroom onder alle levensomstandigheden in alle situaties, hoe moeilijk ook, laat vloeien, verwerft een geluk dat hem waarlijk toebehoort. Tot zover de teksten uit de Heilige Geschriften.